Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack! Oh Blackjack! Je hebt wel een wortel natuurlijk! Kijk eens Blackjack! En Joyce heet hooi. Er is nog hooi genoeg. Hé hey Joyce! Hé hey Joyce! oh Joyce! Oh Blackjack! Ja Blackjack wel een woordel. Ik zag het nog even. Heetjes, kom maar Joyce! Ja, ik kan nog even bij de pot doen, Joyce! Ik moet even naar een ander pakken.